Een geodriehoek is een heel handig hulpmiddel bij wiskunde. Zo kun je er bijvoorbeeld rechte lijnen mee tekenen. Maar rechte lijnen moeten elkaar soms op een bepaalde manier raken of juist helemaal niet raken. Ook dat krijg je voor elkaar met de geodriehoek. Ik heb hier een lijn getekend. Die lijn die geef ik ook een naam, namelijk de kleine letter L. En ik wil nog een lijn tekenen, maar dan evenwijdig aan lijn L. Dit betekent dat de lijn altijd even ver van lijn L afstaat en ze elkaar dus nooit raken. Op je geodriehoek staan ook evenwijdige lijnen. Dat zijn deze lijnen die evenwijdig lopen aan de lange kant. Een van deze lijnen leg ik op de lijn die ik al getekend heb. Als ik nu nog een lijn teken... Langs de geodriehoek heb ik een evenwijdige lijn. Deze nieuwe lijn geef ik ook een naam, namelijk de kleine letter M. Om aan te geven dat lijn L en lijn M evenwijdig zijn, zet ik er pijltjes in. Nu heb ik lijn L en punt P. Let op dat bij de letter bij het punt een hoofdletter is. Ik moet nu een lijn evenwijdig aan lijn L door punt P tekenen. Ik leg dan mijn geodriehoek op lijn L en die laat ik rustig naar beneden zakken. Telkens over de evenwijdige lijnen op je geodriehoek, net zolang totdat ik punt P raak. Nu teken ik een nieuwe lijn door punt P evenwijdig aan lijn L. Ook deze lijn geef ik weer een naam. Kleine letter N. Als twee lijnen door elkaar gaan, dan zeg je dat de lijnen snijden. Als twee lijnen recht door elkaar gaan, dan zeg je dat de twee lijnen loodrecht op elkaar staan. Dit kun je ook zelf tekenen met behulp van je geodriehoek. Hiervoor gebruik je de lijn van het punt van de geodriehoek naar de nul. Ook wel de nullijn genoemd. Als je een lijn hebt, Lijn L. En je wilt een lijn loodrecht op lijn L tekenen, dan leg ik de nullijn op lijn L. Als ik nu een lijn teken langs mijn geodriehoek, dan heb ik een lijn loodrecht op lijn L. Vergeet niet de lijn een naam te geven. Om aan te geven dat deze hoek loodrecht is, zet ik er dit teken in. Het punt waar de twee lijnen snijden noem ik ook wel het snijpunt. Dit punt kan ik aangeven met de hoofdletter S. Nu weet je hoe je evenwijdige en loodrechte lijnen met behulp van de geodriehoek moet tekenen. Volgende keer gebruiken we de geodriehoek om afstanden te meten. Voor nu bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.